middag, middag, middag, hoi, middag, middag, middag, hey, helemaal complete? nee nog een paar, goed, neem even positie en pak wat te drinken. We zullen zo de briefing starten. Zo, so, goedemiddag. compleet. Goedemiddag. Dat ja, volgens wel. mij is nu iedereen hier ja. ja top. Jullie hebben de voertuig al gereed gezet? Ja, tweemaal. Toppie. Goed. Als iedereen wat te drinken wil dan kan dat nu. We gaan de briefing zo meteen starten. Bedankt in ieder geval om het voor de snelle opkomst. Ik ga jullie zo even inlichten wat onze melding is. Het betreft een uh, demonstratie van de gele hesjes. Ze zijn bijeengekomen door middel van een Facebook uh, actie. Uh, we verwachten eigenlijk niet dat heel veel mensen zijn opgekomen. Er zijn wel heel veel geïnteresseerden. Maar wat we zien is eigenlijk dat maar vijf man daadwerkelijk is gegaan. Uh, ook zien op de camerabeelden is dat er vijf man op dit moment zijn verzameld voor het stadshuis. Die zijn aan het uh, demonstreren. Ja, waartegen ditmaal weten we niet. In ieder geval er zouden er wel flares etcetera, zijn gezien. Dus vandaar dat onze opkomst is gevraagd. Noodhulp is al een paar maal uh, langs gereden, die hebben eigenlijk nog geen bijzonderheden gezien. We gaan dus vooral nu preventief daar naartoe. Maar mocht het uit de hand lopen dan gaan we uiteraard over op aanhouding. We zijn verdeeld in twee bussen. Iedereen weet zijn eigen bus nog. Als ik niks hoor dan is dat een ja. Um, we gaan zo meteen uh, met de bus daar naartoe, gewoon zonder spoed. We zetten hem daar neer en we kijken eerst eens toe. Eerst vanuit de bus, dan zullen we uitstappen en toekijken hoe het gaat als ze. Uh, ons zien hoe ze daarop reageren uh, in de bussen doen we wel al, on al onze spullen op de schilden laten we nog even achterin mocht het uit de hand lopen wat we dus nog niet weten dan gaan we over uh, op de schilden en over op aanhouding en ze vragen het gebied te verlaten mochten de strafbare feiten zijn geweest worden ze uiteraard aangehouden uh, wapens denk aan messen denk zeker aan vuurwapens is meteen aanhouden zelfs door middel van btgv mochten er de vragen zijn dan hoor ik ze graag nu zo niet gaan we richting voertuig. Ik hoor niks, laten we vertrekken. Lekker voertuig rijdt voorop. Wij zullen naderen achter jullie. Ja, wij zitten vol. Let's go. Je hier links zou het zijn. Let op, let op wat ze gaan doen. We staan er met een groepje. Ik denk dat ze ons inmiddels wel hebben gespot. We zetten hem aan de overkant neer. We blijven even een moment wachten hier. Mocht er iets gebeuren dan kunnen we blijven zitten. Mochten ze gewoon normaal blijven doen dan kunnen we uitstappen. Oh, dan heb je de auto! Er zijn flares gespot, ze hebben ons gespot. Hey. Lijkt erop dat ze niet raar op ons gaan reageren. Het zijn daadwerkelijk vijf man. We kunnen uitstappen, we gaan toekijken. Geen helm op, doe hem dan nog op. En zo niet. Er worden Minder. met flares gegooid. MINDER! MINDER! Hey. MINDER! Ook flares richting ons, let op! MINDER! Ik ga eens kijken wat ze willen, man. Ga je Molotov jongens. Wapens pakken, ingrijpen. Dan, Kom dan, Op knieën, je bent aangehouden. Laat die Molotov vallen. Waarom? Laat vallen. Waarom? Hier komen, je bent aangehouden. Waarom? Er komt niks meer. Hier, jongens pak hem. Iedereen afstand houden. Eh, blijf van me af. Wegblijven. Blijf van me af. Blijf van me af. Jongens, let op met het vuur. Afstand. Afstand houden. Blijf van me af. Afstand houden hè? Kom op. Doe toch niks fout? Help wel. Blijf van me af. Jongens, deel hem even mede waarvoor die is aangehouden. Let op, ze gooien met spullen. Afstand houden. Afstand houden van het verstoren van openbare oren. Het recht op een raadsman. En het recht om te zwijgen. Hé, hey, kom dan! Ik heb niks gedaan! Adopties. Waar mee gooien is dat bekend? Balletjes. Oké, okay, balletjes. Hey jongens, kom eens! Je spreekt de politie, jullie mogen allemaal het gebied verlaten. Zo niet worden jullie aangehouden voor een verstoring openbare orde. Ja, dat dacht ik niet. Nogmaals, jullie mogen het gebied verlaten of er zal geweld worden gebruikt. We gaan over op aanhouding. Goed, jullie zijn allemaal aangehouden voor het niet volgen van een ambtelijk bevel en verstoring openbare orde. Je mag op jullie knieën gaan zitten en de handen omhoog. Voldoen jullie daar niet aan zal de geweld worden gebruikt. Oké, okay, jongens naderen. Rustig naderen. op met de flares. Nogmaals, jullie zijn aangehouden. Ga op je knieën zitten met je handen omhoog. Dus we gaan ze insluiten boven bij de ingang. Laatste kans of er zal geweld worden gebruikt. Jullie zijn aangehouden. Ga op je knieën zitten met je handen omhoog. Goed, op je knieën. Op je knieën, op je knieën. Hey, jij hier komen, op je knieën zitten. Meewerken. Omdraaien. Tegen de muur zei Op ik. je knieën. Ik. Ja hoezo dan? Op je Tegen. knieën. Handen omhoog. Ooghouden. Flair neerleggen. Oké, stilzitten. zitten? boeien. Hang we naar beneden. Even opletten, opletten dat er geen andere mensen komen nog. C, uh, ja, Ik heb het keer gedaan. Opstaan. Opstaan. Deur in mijn auto. Vriend, dat jullie zijn. Ja. En wie? Ja, Doe eens even rustig, joh. Raak me niet aan, vriend. Controleer nog even het gebied of er geen andere mensen nog komen. Zetten ze in de busjes en we vertrekken. We gaan zo meteen nog even wat extra eenheden vragen voor transport. We willen ze niet allemaal in één busje. OC dus kunnen wij een aantal eenheden krijgen voor transport in verband met en vijf aanhoudingen. Doe misschien dat hij dat busje, man. Het gebied blijkt verder rustig. Ik een busje, man? zit gewoon in een woudige auto. Ik weet niet of het verstandig is om uh, met die drieën uh, in één bus te gaan. Nee, er komen extra busjes aan. Uh. Ja, ik zal deze 14 miljoen plaatsen. Jongen, oh, flik, gewoon net op, jongen. Ik doe er helemaal niks verkeerd. Hey! hey. Ze kunnen het alleen niet aan, hey. Hey, hey, hey. We kunnen niks alleen niet zingen, Maud, joh! Wat doodje dus. Al bij blietjes erbij, Roepen, hè? Vraag er nog maar vijf bij, hoor. De laatste persoonlijk en deze bus, daar zit er alleen in. Ja, we iedereen een busje? Wist ja. ja, iedereen uh, zit erin. Top, dan nou gaan we weer retour HB, waar we ze in sluiten. Hup, en nog nog één rondlicht. Dan moet wij over elk rondlicht stoppen, ik die nog even dat terug zien. Ik heb hier in de Vtje dan afstoren dat het een beetje tof het ons dus. Mas saai. Je hebt nog niks gedaan. Ben je al medegedeeld waarvoor je bent aangehouden? Uh, ja, nee. Ik heb het pas vijf keer gedaan geloof, maar ik zal het nog een keer doen. Je bent aangehouden voor storing openbare orde. Je bent niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Je wordt zometeen voorgeleid bij het politiebureau waar we bijna zijn. Bij de hulp officier van justitie. Die gaat je aanhouding toetsen of die rechtmatig was of niet. Wie had dan last van mij? Toch niemand? Nou, wij. Je voldoet niet ja, aan een ambtelijk bevel. Die komt er ook nog bij. Jullie ja, konden om... ook gewoon weggaan. Nee, jullie konden gewoon weggaan. Dat was wat wij zeiden tegen jullie. Dat hebben jullie niet gedaan. Ja, wij waren er eerst. Ja, maar zo werkt het niet. Ja, mijn uh, handboek werkt het niet al zo. Je hoort zeggen maar te voldoen aan een ambtelijk bevel. Dat heb je niet gedaan. Nou, dat is jammer dan. Maar daarvoor ben je dus nu wel gaan dan mogen we hier even alle friëren. Ja, we zitten hier heel gek. Vijf man, heel goed. Nog een, een molen top op je kop gooien, of niet? Hé, hey, ga niet, we zitten hier heel gek. Oké okay, vriend, ja, heb ja, je nog spullen bij je, bij, je bij je waar ik me kan commisseren? Die je niet bij mag hebben? Oh, nee. Oké, okay, dat is alles wat ik vind is van jou? Deze ja. is gereden Ik heb niks. Eerst cel hier. Ja, deze is ook gereden. Doe dat ja, uh, gasmasker daar nog even bij hem af. Okay. Ook De deze. Zei, toe, eerste cel en even die z'n afdoen. Meneer, mag even uw masker afdoen. Jij ook even die gasmasker af? Jij hebt ja, die je vijf vijf bivoc muts Deze? Heb die bivoc af. Meneer, ja, kom. Doe dat masker af. Jullie gaan hier niet verzetten, hè? Kijk even eventjes je dingetje Je bandana. Ik ga je nou zelf mee het valt? Even de gas oh, was er okay. af. Oké, okay, dank je. Ja, Nog een boletof op je kop gooien ofzo. Waarom zitten jullie je, je helmen niet waarom je, je dras, dras, dras, af van? Even was er af, laatste keer. Waar kan deze in, uh, collega? Kijk even okay. naar mijn collega, cel 2, ja. Bij de politie, ga je boeien los doen, hey. ik verwacht geen rare dingen van je, begrepen? Ja, je kunt van mij ja. alles verwachten wat je wil. Voor jou ja, hetzelfde, ik ga je boeien afdoen. doen. Als je raar gaat doen, dan uh, lig je met je neus op de grond. Ja, nu mag je naar achter gaan, mijn stijl. Hop. Mag ik even omdraaien totdat wij zijn weggelopen, ja? Want ook hier zal gewoon geweld worden gebruikt. Ja, hier gaan geweld gebruiken dan ik ook. Tegen de, de, de muur voor jou ook muur. achter tegen de muur, muur. muur totdat wij weg zijn. Gewoon even je handen tegen de muur, ik kom me rug. Kom maar, collega. Hey, ben jij die verrast? Hey, nee, nee. Ik niet, te vlassen, vlassen. Vlassen. Elkaar, oh, weet niet hoe je het maakt, maar hey, ik ben het niet jij jij die of zo. voor jou hier even, je mag je weer omdraaien nee, ik hoor. Ik ben dus aangehouden, niet voor ambtelijk bevel en verstoring openbare orde. Ik zou je handen tegen de muur. De hulp officier nee, uh, van justitie, uh, justitie komt zo meteen bij je. Kan tot zes uur duren tot hij bij je is. En die zal kijken of je aanhouding rechtmatig was, ja? Ja, heb je keus? Nee, eigenlijk niet. Goed. Nou, Heren, voor jullie. Wasmaskers, nog even snel af. Ja, we normaal doen, want we kunnen ook met schild en al naar binnen komen, hè? En dan ligt je ook. Kom dan die kutpolitie, van. We moeten altijd een feestje verpesten, hè? Dus voor jullie. Kom dan ook naar binnen, hè? Kom dan ook naar binnen. Echt paard, poepel zit ik pluimerstift. Gaan we rustig doen of moeten we binnenkomen? Want komen we komen snel naar binnen. Ja, kom dan, hè. Oké, even die een schild bij. Vloeren naar we zetten we in israats zelf. Ja, moet knas nou een molen op komt op je hoofd gooien. Op, op hey, droog. blijf hem op. Af. Hey, niet liggen. duwen. Klauwen tegen de muur. Hey. liggen. Kijk eens, kunnen jullie en... liggen? Liggen. Ah, de grond. niet stoer komen doen. Gold, wat zei? Duidelijk geweest toch? Nog gekkigheid nou? We waren duidelijk. Jongen, kom, kom zes was er doen, laatste keer, en ja, niet de hele tijd omsminken. Welke van de twee was het die uh, aan het slaan was? Ligt zo wel of zo. Ja, ja ik heb het hem weer. hier. De brubbeet rust, jongen. Laat die andere maar even geboeid, die nou nee. jongens. Ja. Zet hem aan, de laatst zelf. Gaan ja. we regelen. Ja. Echt hey, goed gedaan, pik. Deze is die is gasmasker ja, uh, af. Ja, dan trekken we hem af. Ja. Nee, ik kom met gasmasker. Hou hem vast, we trekken het gasmasker af. Ja, ga je mag maar dan eens aftrekken. Ja. Goed, voor jullie twee ook nog even. Jullie zijn aangehouden of, uh, voor verstoring openbare orde en niet voor een ambtelijk bevel. Ja? Hoi. De hulpofficier van de zal zo meteen komen. Kan tot 6 uur duren. 6 uur lang tot hij komt. Je zal kijken of de aanhouding rechtmatig is. Ik zou zeggen, doe gewoon normaal tegen hem. Nou, sla hey. elkaar vooral lekker. Maak niet te bont, ja? Heb jij meegeluisterd? Hé? Huh? Heb jij meegeluisterd? Waar wa mee? Wat ik net tegen je twee uh, vrienden vertelde. Let op, die is een de Ja, ik uh, heb een op, hè? Ik heb er niks gedaan. Hé hey, heren rust, anders komen we met schild en dan leg leggen jullie allebei met je neus op de grond. Oké, nu is de laatste cel vrij. Ja we, ja. Ja, hij met zijn, uh, gaan ze beide. Ja. Ik, ben, uh, maar ik heb geluisterd, ja. Afstand. Uit de grond. Gaan nou. Wil je een molen tof gaan gooien ofzo? Waar is die justitie? komt? Van de achterkant collega Waar achter je. Ronde van Justitie. Hey, hee daar jongen! We hebben ze allemaal rustig! Goed gedaan Oké we kunnen alle naar boven voor de debriefing Ja maar is het een beetje water of niet jongen? ja Goed we zijn compleet te zien! pak wat water zou ik zeggen, goed werk allemaal een hele korte debriefing voor mijn gevoel ging het erg goed een mooie aanhouding verricht, jammer dat ze hier beneden ze tekeer gingen, dat is niet te voorspellen, gelukkig hadden we het schild, hadden we ze redelijk snel onder controle um, in de commotie allemaal hebben we niet helemaal gezien of er gewonden van ons zijn gevallen ik weet niet of iemand raken klappen heeft gekregen uh, Mochten ze zijn kunnen we even naar de huisartsbos gaan uh, bij de erasmus zo niet zou ik zeggen, het is al laat, ik ga lekker naar huis en uh, we zien jullie morgen weer u. U. U. fijne avond.